Gaat er nog een liedje zingen op de Dam of uh, er staat een paard op de Dam misschien? Een paard? Er staat een paard op de Dam. Ja, dat zou wel leuk zijn, maar nee, dat kan ik eigenlijk niet maken. Het gaat nee. wel lekker zo in de, op de Dam. Ja, dat zou mooi zijn, maar dat gaan we niet doen. Nee, nee, nee, nee. Dus hier gaat het allemaal gebeuren. De toespraak van André van Duin. Hij heeft er vast wel zin in, denk ik. Ja, ik denk het ook. Hoe vinden jullie het dan om hier te staan? Heel erg leuk. Ik denk dat het heel belangrijk is uh, voor de vrede om dit te herdenken. Ja? Belangrijke plek wel? Jazeker. Jasmin? Het is wel gaaf om hier gewoon te staan, bij monument en zo. En uh, ja, om zo ook André van Duin te interviewen. Hebben we er zin in? Ja. Ben je er klaar ja. voor? Zenuwachtig? Beetje. Beetje? Ja. Zullen we gaan? Ja. Oké, okay, kom. Hallo. Hoi. Hoi. Leuk dat jullie te zijn. Ja. ja. Leuk dat we u mogen interviewen. Ja. Nou, wederzijds jongens. Bedankt dat we u mogen interviewen in Hotel de Grand in Amsterdam. Ja, mooi hè? Ja. In de raadzaal, de oude raadzaal zitten we. Prachtig. Weet u een beetje zenuwachtig? Uh, nou, ik was wel een beetje zenuwachtig. Ja, ik wist niet wie ik voor me zou krijgen. En uh, ja, ja, kinderen vragen toch altijd andere vragen dan uh, volwassen vragen. Die vragen zo serieus allemaal. Dus ik was wel een beetje voorbereid op een beetje uh, uh, ander soort vragen. Dus ik ben wel benieuwd uh, wat jullie van me willen weten. Nou, ik zal alvast beginnen met uh, de eerste vraag. Jasmin. Nou, we kennen u vooral van de leuke grappen die u maakt. Mm -hmm. Maar we gaan vandaag over serieuze dingen praten. Mooi. De toespraak op 4 mei. Heeft u zich daarvoor opgegeven? Nee, ik heb het er niet voor opgegeven. Ik werd uh, gebeld door uh, van Beek. Die, is, uh, die was voorzitter van de Tweede Kamer. En die is nu dus voorzitter van het 4 en 5 mei comité. En die belde mij op dat ze wel iemand hebben uh, voor, de voor de toespraak uh, op de Dam. Nou, dat vond ik een geweldige eer. Want ja, je wordt of nooit gevraagd of één keer in je leven, denk ik, voor zo'n uh, taak om uh, een toespraak op de Dam te houden. En vooral hoor, omdat vorig jaar heeft de koning het gedaan. Dus uh, nou, als je dan als de koning het heeft en daarna word jij gevraagd, dat, dat, dat, nou, dat vind ik wel... Uh, ik vond het wel heel eervol in ieder geval en ik ben er ook wel een beetje nerveus voor. Het andere spannendste vind ik dat ik uh, hoop dat ik me niet uh, verspreek. Nou heb je natuurlijk uh, de tekst je een paar keer doorgenomen van tevoren, de tekst is nu al klaar. Dus we hebben we bijna naar, we heen en weer geweest naar 54, gecontroleerd of het allemaal goed was. En nu moet je voor jezelf een paar keer repeteren en dan heb je de tekst voor je. Dus ja, eigenlijk hoef je alleen maar op te lezen, maar ja, je kan niet alleen maar zo lezen, je moet af en toe ook even in de camera kijken of de, koning of de koningin aan kijkt en zo, dan moet je weer terug en rustig praten. Dat je niet te snel gaat praten, want ik praat vaak, vaak heel snel, dus je moet rustig naar En je moet een beetje serieus kijken, want het is natuurlijk een zeer serieus verhaal. Dus ja, om dat allemaal te En dat allemaal rechtstreeks. En dan kijken natuurlijk heel veel mensen, want de, de doodheid denk ik wordt altijd heel hoog bekeken. En nou ja, we hopen dat het niet fout gaat. U bent uh, geboren uh, vlak na de oorlog in Rotterdam. Ja. Heeft dat nog een impact gehad op uw jeugd? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het eigenlijk niet, want als kind maak je dat natuurlijk helemaal niet mee. Ik was uh, zeg maar, uh, 1945 was de oorlog afgelopen en toen ik ben in 1947 geboren, dus bijna twee jaar daarna. En toen, uh, achter de stad, uh, Rotterdam is helemaal gebombardeerd in de oorlog. Het is helemaal plat gegooid. door geloof door, ik door, door, door 90 uh, bommenwerpers hebben daar in 20 minuten de hele plat, binnenstad plat gegooid. Dus al die brokstukken en zo, die waren wel geruimd, maar er waren nog heel veel puinhopen over. En toen ik buiten ging spelen, zeg maar met mijn vijfde, zesde jaar of zo, dan mag je eindelijk zelf naar buiten. En toen uh, waren die brokstukken allemaal nog. Maar je waren natuurlijk geweldig om uh, verstoppertje te spelen of om fikje te stoken of om een uh, koubootje te spelen, weet ik veel. Dus ik, als kind heb ik er eigenlijk wel veel plezier van gehad. Maar ik had toen niet de wetenschap van wat, uh, wat de eilende, hoe, hoe het ontstaan was, uh, wat de nadigheid er allemaal gebeurd was, hoeveel doden er waren gevallen. En dat hoorde ik pas toen ik naar school ging, lagere school, vanaf mijn zesde, zevende jaar. Toen, uh, ja, toen werd duidelijk waar het duidelijk hoe het eigenlijk ontstaan was. En dan ga je je verder in verdiepen en dan ga je wat lezen en dan, uh, dan hoor je er wat meer over. Heeft uh, vrijheid ook nog steeds maar dezelfde mening voor u als toen u nog jong was? Ja, nou ja toen ik jong was, heb ik niet, ben, was ik daar niet zo mee bezig geloof ik. Maar naarmate je wat ouder wordt, dan ga je er wat meer over denken en, en, en uh, waarderen. Dat je dus al die tijd al vrij bent en wat ik net zeg, dat je al... 75 jaar, Dat er geen oorlog is. Dat je dat überhaupt helemaal niet meegemaakt hebt. En daarom is het ook zo vreemd dat je nu die coronatijd meemaakt. Want het heeft, is dus een beetje zoals het vroeger was. Dat je ineens een avondklok is er geweest. Maar om negen uur niet meer naar buiten. En je, de winkels moeten dicht. En veel. Er komen allerlei restricties. Nou is die natuurlijk een heel andere zaak. Omdat het voor een. Het is geen oorlog. Maar het geeft wel. Het geeft toch een beetje hetzelfde gevoel. Dat je denkt. Ja, dat is een beetje wat je, wat je vrijheid beperkt. Dat je uh, op een gegeven moment ze zeggen Ja, maar je mag s'avonds om negen uur de deur niet meer uit. Houden. Dan heb ik s'avonds na negen niet zoveel te zoeken buiten op straat. Maar kan toch zijn, toch? En dan mag dat niet meer. Dat is toch raar? Dat kennen we helemaal niet, dat iets niet mag. Vrijheid is voor sommige mensen erg lastig omdat ze bijvoorbeeld niet helemaal zelf kunnen zijn. Um, heeft u nog een boodschap voor diegenen omdat ze bijvoorbeeld gepest worden, omdat ze niet kunnen zijn wie ze willen zijn? Ja, nou ja, ik heb daar natuurlijk wel ervaring mee. Als kind, ik heb rood haar, dus als kind werd ik ook gepest op school. Hè? Rode, rode kroot en zo. En dan moest ik me als kind ook uh, tegen verdedigen. Ik heb dat altijd gedaan een beetje. Uh, dat ik dacht van nou, ik wist als kind al, wist ik al dat ik uh, artiest wou worden en dan liefst komiek. En toen dacht ik nou, een soort clown en een clown in circus, die heeft altijd al rood haar. Die heeft zo'n rode zo rode prik, zet op. Ik denk nou, dat heb ik al voor, dus misschien is het wel een goed teken dat ik dat heb. Dus ik heb er altijd als kind een beetje gebruik van gemaakt. En op school, als de meeste jarig was, dan uh, gingen we altijd toneelstukjes doen en liedjes zingen en dat soort dingen. En dan was ik altijd wel uh, de voortrekker van de klas. En dan was ik daardoor eigenlijk wel min of meer, uh, nou niet de held van de klas, maar in ieder geval een belangrijke figuur die dat allemaal ging regelen in de klas. Dus ik heb het pesten, ja dan moet je dan, uh, als dat kan, want ik praat nu over iets heel simpels, maar er zijn ook uh, kinderen die verschrikkelijk gepest worden en die niks meer aan kunnen doen. En, die, en zeker nu met de social media. Dat je alleen maar uh, berichten thuis En, uh, en, en tegenwoordig ook dood gewenst wordt en zo. Het wordt natuurlijk steeds erger. In mijn tijd viel het nog wel mee. Ja, ik, uh, dat die, uh, wat ze daaraan moeten doen. Dat, ja, er zijn gelukkig allemaal mensen die, die kunnen helpen en die er bestand van hebben. Er dus zijn allemaal uh, uh, uh, uh, mensen die daar bepaalde methoden voor hebben. Om te zeggen van nou, we moeten het zo aanpakken, we moeten het zo aanpakken. Ja, dat heeft te maken met die vrije, me, vrijheid van meningsuiting. Wat ik net al zei, hè? Dat, dat moet je beperken. Je mag wel zeggen van iemand wat je ervan vindt. Maar je moet hem niet beledigen. En ja, het staat ook in de wet dat het gewoon niet mag. Ja, het mag niet. Dus we moeten dat maar proberen te onderdrukken. Maar hoe dat nou precies moet, weet ik ook. Heeft u nog een boodschap voor kinderen en jongeren? Weet je, je hebt het leven zelf niet in de hand. Hè? Je, moet, uh, je moet maar een beetje afwachten hoe je terechtkomt. Je kunt natuurlijk alles aan doen door, uh, door goed te leren en door... Dingen te doen en door, uh, door op te vallen in die zin van de, als je denkt van ik kan iets goed, dan moet ik dat laten zien. En dat kan tegenwoordig ook natuurlijk. Je hebt heel veel uh, talenten als je goed kan zien. Maar ook met sport natuurlijk. Je hebt dus, uh, veel meer mogelijkheden dan uh, vroeger om het allemaal uh, te uiten. Dus uh, ik zou proberen, ja. Nou, de enige tip die ik kan geven is uh, uh, maak wat van het leven. En dat, uh, dat zei ik net al, dat heb je niet helemaal zelf in de hand. Maar laten we zeggen voor 50% of wel. En die 50% die moet je dan ook wel benutten. Dus uh, maak er wat van.